Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over bloedstolling, het mechanisme en antistolling. We gaan het eerst hebben over het mechanisme achter bloedstolling, oftewel hemostase. En daarna gaan we het hebben over de gevaren van bloedstolling en welke medicijnen we kunnen geven om dit te remmen, oftewel anticoagulantia. Het totale proces van bloedstolling noemen we hemostase. Er zijn drie belangrijke stappen binnen de hemostase. Vasoconstrictie, aggregatie, waarbij bloedplaatjes, oftewel trombocyten, geactiveerd worden en gaan samenklomteren. En coagulatie, waarbij we een coagulatiecascade zien dat leidt tot het stofje fibrine. Als we ergens een wond hebben, zal de hemostase zijn werking gaan doen. Een bloeding willen we natuurlijk zo snel mogelijk stoppen. Het eerste onderdeel van hemostase is vasoconstrictie. Nog voordat er een korstje gemaakt wordt, zal het kapotte bloedvat nauwer worden, oftewel vasoconstrictie. Hierdoor stroomt er minder bloed door het bloedvat en zal dus het bloedverlies al wat verminderen. En dan is het van belang om een korstje te gaan vormen. Dit gebeurt met aggregatie en coagulatie, met als doel de bloeding te stoppen. Een stolsel bestaat uit drie onderdelen, de bloedplaatjes, oftewel trombocyten, fibrine en rode bloedcellen, de erytrocyten. De trombocyten en fibrinedraden werken samen om een soort visnet te maken waarin ze erytrocyten kunnen vangen en hierdoor ontstaat het korsje. De trombocyten en fibrine worden apart van elkaar geactiveerd. Laten we beginnen met de trombocyten. We hebben het dan over de stap aggregatie. Bij schade aan de vaatwand komt collageen vrij te liggen. De trombocyten binden zich aan het collageen. De gebonden trombocyten zal stoffen gaan uitscheiden die nog meer trombocyten zal activeren. Dat zijn de stofjes tromboxaan A2 (TXA2) en adenosine-difosfaat Hierdoor worden ook andere trombocyten actief en zullen alle trombocyten receptoren krijgen aan de buitenkant van hun celmembraan, de GP2B3A-receptor, en deze receptor kan binden aan fibrine. Fibrine wordt ook geactiveerd door het collageen dat vrij ligt door de mond. Het proces dat ik nu ga uitleggen heet coagulatie. Dit gebeurt door een hele kettingreactie van allerlei stollingsfactoren en wordt daarom ook nog wel eens de stollingscascade genoemd. Omdat er zoveel stollingsfactoren zijn, hebben ze allemaal een Romeins cijfer gekregen. In de geactiveerde vorm krijgen ze dan een a'tje erachter, van activated. Dus door collageen zal factor 12 naar factor 12a worden omgezet. En deze zet dan weer 11 om in 11a, welke dan weer 9 in 9a omzet waardoor 10 in 10a wordt omgezet, maar ook zal het collageen zorgen voor het omzetten van factor 7 naar 7a, waardoor er nog meer 10 naar 10a wordt omgezet. Factor 10a is namelijk heel belangrijk, omdat het protrombine omzet naar de actieve vorm trombine. En trombine heeft dan weer de belangrijke taak om fibrinogeen om te zetten naar de stof die we willen hebben, fibrine. De trombocyten kunnen dan met hun GP2B3A-receptor binden aan fibrine. En zo ontstaat een visnet waarin erytrocyten gevangen kunnen worden en zo de bloeding stopt. Dit korstje wordt dan ook wel trombus genoemd. Uiteraard hebben we ook een rem op het systeem. Want de kan natuurlijk niet na één keer aanzetten je hele leven aan blijven staan. Hiervoor hebben we meerdere remsystemen, waaronder het stofje antitrombine. Deze remt trombine van naam maar het remt ook andere stollingsfactoren en zorgt zo voor het stoppen van de kettingreactie. Aggregatie en coagulatie is dus heel belangrijk bij wondjes. Maar het kan ook gevaarlijk zijn als het geactiveerd wordt in een andere situatie, zoals bij bloed dat lang op dezelfde plek stilstaat, zoals we nog wel eens zien bij hartritmestoornissen zoals atriumfibrilleren en bij diepveneuze trombose, beter bekend als trombosebeen of als er een wondje aan de binnenkant van de vaatwand ontstaat, zoals kan gebeuren bij atrosclerose. Hierdoor ontstaat dan een trombus aan de binnenkant van het bloedvat, wat daar de bloedstroom kan verhinderen, of doordat het afbreekt en bijvoorbeeld in de hersenen terechtkomt en zo een herseninfarct kan veroorzaken. Om deze situaties te voorkomen kunnen we anticoagulantia geven, wat letterlijk antistolling betekent. In de volksmond worden deze medicijnen ook nog wel eens bloedverdunners genoemd. Alleen klopt dat dus niet, want het bloed wordt er niet letterlijk dunner van, maar het bloed stolt minder goed. Ik wil graag van een paar groepen anticoagulantia bespreken hoe ze werken. Acetylsalicylzuur, beter bekend als aspirine, clopidogrel, heparine, fenprocoumon en streptokinase. Acetylsalicylzuur, oftewel aspirine, is een trombocytenaggregatieremmer. Wat letterlijk betekent het remmen van het samenklonteren van trombocyten. Als acetylsalicylzuur is een NSAID, oftewel een pijnstiller. Net zoals je hebt kunnen zien in mijn video over de behandeling van pijn, remt een NSAID het enzym COX, waaronder COX1, cyclooxygenase 1. In de trombocyten zorgt COX1 voor het omzetten van arachidonzuur naar tromboxaan. En tromboxaan zorgt ervoor dat de receptor Gp2b3a op het celmembraan komt. Aspirine remt COX1, dus zal het bloedplaatje geen receptor meer op zijn celmembraan laten zien en hierdoor kan het bloedplaatje de fibrine niet meer vastpakken, oftewel hierdoor kan het bloedplaatje niet meer meedoen in het maken van een trombus. Aspirine remt dus de aggregatie doordat het COX1 blokkeert. Verder hebben we ook nog het stofje ADP. Dat wordt aangemaakt door trombocyten en zo andere trombocyten kan activeren. De ADP-receptor pikt het bericht op en zorgt ervoor dat de GP2b3a-receptor op het celmembraan komt. Ook dit kunnen we remmen door een ADP-receptor te blokkeren en dit doen de ADP-receptor-antagonisten, zoals Clopidogrel. Als we de coagulatie willen remmen, kunnen we antitrombine activeren. Dus dan stimuleren we het lichaams-eigen antistollingssysteem om ervoor te zorgen dat er geen trombine meer is om fibrinogeen om te zetten naar fibrine. Dat kunnen we doen met heparine. Hierdoor wordt er dus geen fibrine meer aangemaakt en stelt het visnet dus ook niet zoveel meer voor. Alle stollingsfactoren van de stollingscascade worden aangemaakt in de lever met de hulp van vitamine K. De aanmaak van stollingsfactoren kunnen we remmen met vitamine K antagonisten zoals Femiquinone en Acenocoumarol. Deze medicijnen lijken heel erg op vitamine K, maar zijn eigenlijk een nep vitamine K en pikken dan wel de plaats in van de echte vitamine K. Dit heeft als gevolg dat de lever minder stollingsfactoren kan aanmaken. En hierdoor zal dus bij een wondje de stollingscascade minder goed en minder snel verlopen. Dus wordt er veel minder fibrine aangemaakt. Hierdoor heb je dus veel minder dat er een korstje gevormd kan worden. Dan hebben we ook nog de middelen die in noodsituaties gebruikt kunnen worden, de fibrinolytica, zoals streptokinase. Deze medicijnen breken fibrine af en zorgen er zo dus voor dat bestaande korstjes en trombie, trombi is het meervoud van trombus, dat ze uit elkaar vallen. Dit gebruiken we bijvoorbeeld als iemand een herseninfarct heeft. Dan kunnen we er, als we er snel genoeg bij zijn, fibrinolytica geven, waardoor de hersenen meer bloed krijgen en zo hopelijk dat we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restschade aan de hersenen wordt overgehouden. Je hebt geleerd over hemostase, hoe trombocyten geactiveerd worden, net als fibrine, en hoe ze dan vervolgens samenwerken om een trombus te vormen. Ook heb je de gevaren hiervan geleerd en hoe je dat zoveel mogelijk kan voorkomen door middel van verschillende anticoagulatia. Bedankt voor het kijken!